De hele dag in een bedomd muf-hok doorbrengen doet je werk of je studie geen goed. Ik vertel je hoeveel slechter je daardoor functioneert. Hoe maakt slechte ventilatie je dommer? Dit is de Universiteit van Nederland. Waarschijnlijk kijk je deze video terwijl je binnen zit. Maar heb je wel eens nagedacht hoeveel tijd je eigenlijk in gebouwen doorbrengt? Denk aan je werk? Op school, als je uit eten gaat, als je gaat sporten in de sportschool en natuurlijk als je slaapt. Een gemiddeld persoon bevindt zich ruim 90% van de tijd tussen vier muren. Is dat erg, hoor ik je denken. Daar gaan we vandaag naar kijken. En dan specifiek naar de luchtkwaliteit van al die ruimtes waar we de hele dag met z'n allemaal in zitten. Goed, laten we beginnen bij het begin. Terwijl jij zo lekker binnen zit, adem je hopelijk rustig in en uit. Daar is niks geks aan. Zoals je misschien wel weet, adem je onder andere zuurstof in. O2 noem je dat. Dat heb je nodig om te leven. Maar wat adem je nou precies uit? Wat is het restproduct? Nou, Onder andere CO2, koolstofdioxide. Kijk, als ik deze ballon wil opblazen, dan moet ik eerst even diep inademen. De lucht die ik inadem heeft dan ongeveer 21% zuurstof en 0,04% CO2. Daar gaat hij. De lucht die ik nu heb uitgeademd in deze ballon is niet hetzelfde als de lucht die ik inademde. De lucht in deze ballon heeft namelijk nog maar 16% zuurstof en maar liefst 4% CO2. Dat CO2 percentage is dus flink gestegen. Je kunt je voorstellen dat als je de hele dag binnen in een ruimte zit, bijvoorbeeld op je bedompte werkkamer of in die vergaderruimte zonder raam, dat het CO2 percentage in de lucht uiteindelijk dus steeds verder oploopt. Eigenlijk bij elke uitademing. En dit gaat uiteraard sneller als je met meer mensen in een ruimte zit. Als er kleine ruimte is of als er weinig ventilatie is. En er dus weinig frisse lucht binnenkomt. Maar is dat stijgende CO2 percentage nou erg? Ik kan vast verklappen, ja, dat is het. Mijn collega's en ik doen daar onderzoek naar. We kijken hoe de kwaliteit van de binnenlucht je gezondheid beïnvloedt. Maar vooral ook jouw productiviteit. En daarmee bedoel ik hoe jij je werk of je studie doet. En helaas blijkt dat als de hoeveelheid CO2 stijgt, jouw prestaties naar beneden gaan. Hoe groot is die invloed van CO2 nou precies? Om dit tot op de bodem uit te zoeken, moet je allereerst op zoek naar een goede locatie om zowel luchtkwaliteit als prestaties te meten. En waar kan je dat nou beter doen dan op een basisschool? Leerlingen op een basisschool zitten de hele dag in hetzelfde klaslokaal, met uitzondering van een paar pauzes. Nou, en misschien weet je nog wel van vroeger, die klaslokalen kunnen soms best een beetje muffelhokken zijn. Veel lokalen hebben namelijk als enige vorm van ventilatie ramen die open en dicht kunnen. En de vraag is dan natuurlijk of dat ook daadwerkelijk gebeurt. We weten door de coronapandemie allemaal dat het raam openzetten een goed idee is... als je wilt dat kleine schadelijke deeltjes, de zogenoemde aerosolen, naar buiten verdwijnen. Maar in dit onderzoek willen we dus weten of ventileren ook een effect heeft op het CO2-niveau en de leerprestaties van de kinderen in de klas. Om daarachter te komen hebben we in 280 lokalen op 30 scholen sensoren gehangen. Hier heb ik er twee. Kijk, een soort wifi-kastjes. Deze heeft mooie kleurtjes om aan te geven als het CO2-niveau te hoog is. En deze, die is eigenlijk beter, die laat het zien met cijfertjes. Is wel beter maar een beetje saai dus. In de klas ziet het dan zo uit. Dit driehoekige kastje meet gedurende de hele dag de CO2-waardes in het lokaal. Daarnaast registreert dit kastje ook de temperatuur, luchtvochtigheid en fijnstof. Maar de sensor meet ook geluid. Dat is belangrijk, want we weten daardoor of het lokaal bezet is en of er veel gepraat wordt. We hebben deze kastjes al gedurende drie jaar in klaslokalen laten meten en ze hangen er nog steeds. Hier zie je wat zo'n kastje gedurende de dag registreert als we specifiek kijken naar het geluid in een klas. Je ziet hier dat als de klas binnenkomt, er een duidelijke piek te zien is. Daarna is de leerkracht misschien wat aan het uitleggen, dan wordt het wat rustiger, maar nog steeds blijft er wel redelijk wat achtergrondgeluid. Rond kwart voor elf zie je een enorme dip. Oef, het is pauze, rust. Goed, we kunnen voor dezelfde periode nu ook het CO2-niveau in deze klas bekijken. Je ziet hier dat het CO2-gehalte in de loop van de ochtend sterk opliep. Rond kwart voor elf en om kwart voor één is er de pauze. En daar zie je dan opeens een sterke daling van CO2. Iets meer over CO2. Dat meet je in zogenoemde parts per million of ppm. Dat betekent dat van een miljoen deeltjes in de lucht er een bepaald aantal deeltjes CO2 zijn. In de buitenlucht is dat bijvoorbeeld 419 ppm. Dus van de miljoen deeltjes in de buitenlucht zijn er 419 deeltjes CO2. Hier in de studio is het volgens de hippemeter 806 ppm. En dat is eigenlijk best oké, okay, want over het algemeen wordt aangenomen dat alles onder de 1000 tot 1200 ppm prima is. Daarboven wordt CO2 steeds schadelijker. We weten dat CO2 al dodelijk kan zijn vanaf 8000 ppm bij langdurige blootstelling. En bij 25.000 ppm raak je al na enkele seconden buiten bewustzijn. Best gemeen spul dus, dat CO2. Laten we eens kijken hoe het in ons lokaal zit met het aantal ppm. Dat is niet zo goed. Je weet nog, alles onder de 1000 was oké. Okay. In dit lokaal zie je dat het CO2-niveau op een piekmoment zelfs boven de 2500 uitkomt. Niet zo best. Je kunt je voorstellen dat er grote verschillen kunnen zijn tussen bepaalde scholen en lokalen dat het ook veel uitmaakt in welk jaargetijde we zitten. In de winter doe je immers minder vaak de ramen open. Op deze grafiek zie je de meetresultaten van meerdere lokalen in een wat oudere school, waar ventileren op de ouderwetse manier gebeurt, dus door de ramen open te zetten of niet. Ieder punt op de grafiek is het hoogst gemeten CO2-niveau van de dag, en de lijn is het gemiddelde van alle lokalen samen. Je ziet een enorme uitschieter in november. En daar zie je een piek van bijna 4000 ppm. Dat is heel erg veel en de verwachting is dat het niet gezond is. Ook de rest van het jaar is het CO2-gehalte eigenlijk de hele tijd boven de 1000 ppm. Alleen in juni, daar gaat het goed. Toen gingen de ramen waarschijnlijk weer open. Maar over het algemeen niet zo'n best resultaat voor deze school. Hier zie je de resultaten van een aantal lokalen in een andere school. Deze school is nieuwer en heeft een zogenoemd mechanisch ventilatiesysteem. Dat betekent dat je dus in principe niet meer afhankelijk bent van het open en dicht doen van ramen. En het idee van een ventilatiesysteem is dat het automatisch ervoor zorgt dat de frisse lucht naar het lokaal gaat. En daarmee verwacht je dus betere resultaten. Het lijkt bij deze school inderdaad redelijk te werken. De pieken liggen een stuk lager dan bij de oude school. Gemiddeld zo rond de 1200 ppm. Maar ook hier zie je een paar uitschieters. In januari en februari 3500 ppm. Een belangrijke kanttekening om te maken is dus dat een ventilatiesysteem niet per se zaligmakend is. Het werkt alleen als het goed aangelegd is en goed ingesteld is en als het goed onderhouden wordt. Bijvoorbeeld door het vervangen van filters. We zien in ons onderzoek ook scholen met een ventilatiesysteem waar het echt misgaat. En daar liggen de pieken dan helaas zelfs rond de 4000 ppm. Oké, okay. we weten nu dus wat het CO2 percentage in een klas is. Maar hoe komen we er nou achter... Of dat ook een effect heeft op leerprestaties. Nou, Daarvoor hebben we gekeken naar cytotoetsen. Bij een cytotoets krijg je misschien koude rillingen en denk je terug aan de toetsen in groep 8. Maar er wordt op veel scholen tegenwoordig al vanaf groep 3 twee keer per jaar een cytotoets afgenomen. 1 januari en vervolgens 1 juni. We kunnen cytotoetsen aan elkaar linken en we zien daarmee hoe een leerling zichzelf ontwikkelt gedurende het jaar. We kunnen die leerling ook in verschillende leerjaren blijven volgen. Als voorbeeld neemt TES. Wellicht zit TES in groep 3 in een heel ander geventileerd lokaal dan in groep 4. Dat kun je mooi naast elkaar zetten en een vergelijking maken tussen dezelfde toets gemaakt door TES in januari en in juni. Eerst in groep 3 en dan in groep 4, relatief ten opzichte van de CO2 niveaus in de leerperiode voorafgaand aan januari en aan juni. Als onderzoeker moeten we natuurlijk wel zorgen dat ons onderzoek echt een relatie kan leggen tussen CO2 en hoe goed iemand zich ontwikkelt. In onze resultaten corrigeren we dan ook voor allerlei andere factoren die een rol kunnen spelen. Corrigeren, dat wil eigenlijk zeggen dat we zorgen dat onze resultaten niet verstoord kunnen worden door andere zaken die een invloed kunnen hebben op de leerprestatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de temperatuur in het lokaal en hoe ervaren de leerkracht is, maar ook de leeftijd van een kind en het type toets. En natuurlijk de hoeveelheid geluid dat de kinderen in de klas maken. Na die correcties houden we dus alleen het effect van luchtkwaliteit op leerprestaties over. En dan de resultaten. We vinden een hele sterke negatieve relatie tussen de hoeveelheid CO2 tijdens de leerperiode en de daaropvolgende toetsprestaties van de leerling. Dus hoe meer CO2 in het lokaal, hoe meer de leerprestatie afneemt. Laat me je een voorbeeld geven. Stel dat het gemiddelde maximale CO2-niveau in een klaslokaal toeneemt met 600 ppm. Dus bijvoorbeeld van 1200 naar 1800. Dan nemen de prestaties in dat lokaal af met gemiddeld 15%. Dit betekent dus dat een slecht geventileerd lokaal zomaar het verschil zou kunnen maken tussen of jij of jouw kinderen in groep 8 een VMBO of HAVO-advies krijgt of een HAVO of een VWO-advies. Uit onze gegevens blijkt dat er bij 1500 ppm een soort kantelpunt is. Als er gemiddeld dagelijks hoger dan dat niveau gehaald wordt, zie je de prestatie achteruit gaan. Maar ik heb gelukkig ook goed nieuws. In heel goed geventileerde lokalen, waar maximale CO2 niveaus gemiddeld niet boven de 850 ppm uitkomen, dan word je dan weer slimmer. Vooral op lezen en op rekenen lijkt CO2 een groot effect te hebben. Concentratie lijkt dus lastig als de lucht muff is. Dat is best logisch. Daarnaast zien we dat jongere kinderen en juist die kids die het al wat lastiger hebben op school, meer last van CO2 hebben dan kinderen die hier al goed gingen. Maatschappelijk dus eens te meer reden om ons zorgen te maken over de grote verschillen in buurten en in wijken. Ook waar het om scholen gaat. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over het effect van CO2 op je mentale prestaties. Maar we willen ook graag nog meer weten over wat er nou precies in je lijf gebeurt als je blootgesteld wordt aan wat meer CO2. Word je er moe van of krijg je hoofdpijn of doet het iets met je bloeddruk? Ga je er minder diep door ademhalen? Dat weten we nog niet zo goed. Maar dat zijn we nu aan het onderzoeken. Nou ben ik geen arts, dus ik heb de hulp ingeschakeld van collega's van andere faculteiten. In Maastricht staat een heuse CO2-cel waar we gedurende een periode van acht uur mensen kunnen blootstellen aan een hoog CO2-niveau. In de naam van de wetenschap heb ik zelf ook meegedaan mee aan dit onderzoek en heb ik in een vlog uitgelegd hoe het in zijn werk gaat. Ja, live vanuit de respiratory chamber. We hebben hier een hele mooie kamer, of eigenlijk een serie kamers. Deze deur is al de hele dag dicht. En door dit slangetje hier komt er CO2 binnen. Uh, om het gemiddelde hier op 3000 ppm te brengen. Het idee is uh, om mij daaraan bloot te stellen van half negen... ...s morgens tot half zeven s'avonds. En vervolgens te kijken wat het effect is op hoe ik me voel, fysiek. Mijn hartslag hartslag, het zuurstofgehalte in mijn bloed, CO2 gehalte in mijn bloed... ...mijn temperatuur. Mijn bloeddruk, etc. Maar ook of ik nou slimmer of dommer word. Dus doe ik hier op mijn computer af en toe testjes. Van die testjes waarbij je snel moet klikken. Waarbij je getest wordt of je nog een beetje intelligent bent. Dat doe ik meerdere keren op een dag. Dan gaan we kijken nou, hoe die CO2 daar mogelijk een effect op heeft. Ik ben alleen maar gewoon de eenmalige proefpersoon. Maar hierna gaan vervolgens 20 proefpersonen. Eén keer met een hoog CO2 niveau en één keer zonder een hoog CO2 niveau. Al die testjes maken. We gaan ze dus niet vertellen wanneer het goed is en wanneer het slecht. We gaan kijken wat het effect is uh, op, uh, op die proefpersonen. Om nog beter kauzaal vast te stellen wat CO2 nou eigenlijk doet met de hersentjes. Maar ook met het lichaam. Ik wil ondertussen goed verzorgd. Ik heb lekkere kopjes koffie of meerdere eigenlijk zoals je hier ziet. Uh, ik kan hier ook gewoon naar de wc. Dus ik ga voorlopig nergens heen. All in the name of science. Zo zie je maar. Het onderzoek is nog lang niet klaar. We begonnen dit college met de vraag, hoe maakt slechte ventilatie jou dommer? We hebben geleerd dat slechte ventilatie een hoge CO2-concentratie tot gevolg heeft. En dat heeft dan weer grote invloed op leerprestaties. Slechte ventilatie kan je dus daadwerkelijk dommer maken. Gelukkig is het omgekeerde ook waar. Een lage concentratie CO2 kan je slimmer maken. Het is dus belangrijk dat je goed blijft ventileren. Heb je op werk of op school een ventilatiesysteem... Zorg dat het aanstaat en goed ingesteld is. Zorg dat het goed onderhouden wordt en dat filters op tijd worden vervangen. Is er geen ventilatiesysteem? Zet eventuele roostertjes bij je raam open. Lucht goed door. Als mensen het koud vinden, doe een extra trui aan. Of lucht bijvoorbeeld door tijdens de lunchpauze. Het klinkt als een open deur, maar een raam openzetten helpt echt. Dankjewel voor je aandacht.